Een product dat ik absoluut nodig heb, denk ik. XL Hair, wat is het? Oké, okay. nou, de, dat is ook weer RSXO Hair. Dat is eigenlijk weer een product wat je kan inspuiten. Het is een combinatie yeah. van allemaal uh, antioxidanten, volgens mij hier zuren en uh, vitamines. Echt een, een, een cocktail. cocktail van ja. dingen, ja. En uh, waarmee je eigenlijk de haar uh, uh, productie of, yeah. kan stimuleren. Ja, yeah. en okay. dat is het. Dus het werkt voor haren werkt voor haren en mensen die het gaan gebruiken, wat mogen die verwachten? Nou, in principe is het zo dus dat als je dat uh, gebruikt, als je een hele kale kop hebt, yeah. dan, dat, dan werkt het niet goed op. Maar het werkt echt om uh, de haar, uh, de dunner wordende haartjes, dikker te laten worden of de... Uh, haartjes die net zijn uitgevallen, om die weer te stimuleren. stimuleren. Oké okay, En uh, hoe vaak moet ik dat gaan gebruiken ja, dan? Wij, wij doen het in een kuur, dus ja. dan moet je ongeveer drie tot vier keer moet je bij ons komen. Is dat en, daarna, en daarna moet je bijkomen en daarna moet je het gewoon bijhouden. Dan moet je het gewoon zelf bijhouden. Ongeveer één keer in het half jaar, één keer in het jaar. Oké, okay, duidelijk. Um, XL Hair dus al haar een product voor uh, je haar eigenlijk te stimuleren. Zowel als je haaruitval hebt als dunner wordende haren. Cocktail van allerlei dingen die er gewoon voor zorgen dat je uh, haar weer gestimuleerd wordt. En weer makkelijker gaat groeien. Ja. En gewoon dikker wordt. Precies. Top.